In deze video vertel ik over de verschillende fases in een online les in Microsoft Teams. En dit is deel 5, de terugkoppeling en feedback geven. Allereerst enkele algemene opmerkingen rondom terugkoppeling en feedback geven. Zorg dat je duidelijke verwachtingen uitspreekt naar de studenten bij de opdrachten die je ze geeft. Dit zou je bijvoorbeeld ook kunnen vormgeven in de vorm van een rubric, daarover zometeen meer. Verder kun je bij grotere opdrachten het beste buiten de les omwerken en kun je de opdrachten via de opdrachtenfunctie laten inleveren. Jij kunt daar vervolgens feedback in geven op verschillende manieren en ook daar zal ik iets van laten zien. Geef groepsopdrachten. Die groepsopdrachten kun je online doen in de vorm van breakout rooms, zoals ik in de vorige video heb laten zien. Maar je kunt ook ervoor kiezen om bijvoorbeeld een privékanaal aan te maken in een team. En daarin ook de documenten die studenten kunnen bewerken plaatsen. Wanneer een student moeite heeft met een bepaald onderdeel van de stof, is het uh, wel een goed idee om die student individueel via een videogesprek feedback te geven. En soms betekent het ook dat je een verlengde instructie moet geven. Bespreek altijd opdrachten klassikaal. Kom in ieder geval terug op het ingeleverde zodat studenten ook van elkaar kunnen leren. Ik laat achtereenvolgens de volgende zaken zien. Eerst laat ik zien hoe je in ingeleverd werk via de opdrachtenfunctie in Teams feedback kunt geven in bijvoorbeeld een Word of een OneNote document. Vervolgens zal ik iets vertellen over de rubrics die je bij een opdracht in Teams kunt maken. En tenslotte zal ik nog ingaan op op de terugkoppeling die je tijdens een online les kunt doen via het klasnotitieblok. Hier zie je het scherm waarbij je de opdrachten onder elkaar ziet staan die je hebt uitgeschreven, toegewezen in jouw klas. In uh, het laatste geval is hier bijvoorbeeld een Word-document aan toegevoegd. En dat Word-document kun je van feedback voorzien. Je kunt daarvoor kiezen om algemene feedback te plaatsen via dit knopje. Dan kun je algemene feedback hier plaatsen, maar je kunt ook doorklikken naar het ingeleverde werk. En in dat ingeleverde werk kun je net zoals in Word eenvoudig werken. Je ziet dat ik hier een stukje heb gearseerd. Ik zou er ook voor kunnen kiezen om bijvoorbeeld een, uh, een item of een zin te uh, voorzien van een opmerking. En hierbij nieuw mijn opmerking plaatsen. Dat zijn allemaal zaken die de student aan het denken moeten zetten over de feedback die je geeft. Alleen feedback waar een student actief mee aan de slag moet, heeft meer waarde. Ook hier zie je weer het schermpje waar je feedback kan geven. Uh, dit is dus voor Word. Je kunt in Word eigenlijk allerlei zaken gebruiken die je standaard in Word gebruikt. Je kunt ook verschillende kleuren voor je arceering gebruiken. Je kunt een andere kleur voor de tekst gebruiken. Uh, gebruiken en je kunt hier eventueel ook gewoon zaken in typen. Wanneer je naar een OneNote document gaat, dat is bijvoorbeeld deze opdracht, dan heeft een student de mogelijkheid om in zo'n OneNote document uh, zaken te noteren en je ziet dat je hier eigenlijk meteen naar het notitieblok van de student gaat. Ook in OneNote geldt dat je zaken kunt arceren, je kunt tekstkleur uh, veranderen. Je kunt hier ook tekenen, dus je kunt zeggen ik ga hier uh, iets omcirkelen. Um, je kunt hier ook uh, stickers toevoegen en daar heb je een hele hoop mogelijkheden om, uh, ja, om, om, om iemand uh, op een andere manier feedback te geven. En wat je ook nog zou kunnen doen, is een audiofragment invoeren. Je zult dan eerst de tekenfunctie weer uit moeten zetten. En dan kun je ergens in de tekst klikken om een audiofragment toe te voegen. Zo kun je dus op verschillende manieren in OneNote feedback geven. Een tweede manier om studenten van feedback te voorzien is om vooraf al een rubric bij de opdracht toe te voegen die ook de basis zal zijn van jouw beoordeling. Een rubric is eigenlijk een schema waarin je kunt zien op welke onderdelen het werk wordt beoordeeld en welke gradatie daarin zit. Wanneer je een rubric wilt maken, dan klik je eerst op nieuwe opdracht en je kiest rubric, Rubriek toevoegen, je kunt hiervoor kiezen om een rubric te uploaden. Je kunt een nieuwe rubriek rubric maken of je kunt er eentje hergebruiken die je al eens eerder hebt gemaakt. Uh, kijk je bijvoorbeeld naar deze rubriek voor presentaties, dan zie je dat hier een duidelijke gradatie in is. Een beginner in ontwikkeling, bekwaam en voorbeeldig en hier zie je dan op welke manier er naar de presentatie wordt gekeken. En bij het beoordelen kan de docent dan ook eigenlijk alleen maar klikken op een van deze vakjes om te zorgen dat, de, dat duidelijk is op welke manier het beoordeeld is. Deze kun je nog aanpassen. Je kunt uh, vakjes verwijderen, je kunt hele rijen verwijderen, je kunt de naamgeving, de inhoud van al die vakjes aanpassen, je kunt er ook kolommen aan toevoegen en je kunt de naam aanpassen en de beschrijving. De student ziet die rubriek ook op het moment dat de opdracht geopend wordt en kan dus meteen dan zien welke zaken er worden beoordeeld en waar hij aan moet voldoen. Wanneer je in zogenaamde breakout rooms met een klas online hebt gewerkt, dan kunnen ze hun notities plaatsen in het kanaal waarin je ook de uh, vergadering hebt gestart. Uh, bijvoorbeeld, uh, de kanalen groep 2 en groep 3. Dat zijn openbare kanalen. Daarin bevindt zich een notitie een En dat tabblad is ook terug te vinden als sectie in het overkoepelende klasnotitieblok. Nadat iedereen weer terug is gekomen in de les, is het dan goed om het klasnotitieblok op je scherm te delen. Daar vervolgens naar de samenwerkingsruimte te gaan. Dus ik klik hier en ik ga naar collaboration space en dan kan ik hier de notities van bijvoorbeeld groep 2 in beeld brengen en daar verder verduidelijking bij vragen van degene die je als groepsleider had aangewezen dat geldt ook voor groep 3 en zo heeft iedere groep ieder kanaal dus eigenlijk zijn eigen sectie in de samenwerkingsruimte gekregen die je dus heel eenvoudig in beeld kunt brengen en kunt bespreken samengevat Zet studenten aan het denken door de feedback die je geeft. Maak aantekeningen en gebruik opmerkingen in ingeleverd werk via de opdrachtenfunctie in Teams. Gebruik rubrics om van tevoren de verwachtingen bij een opdracht helder te maken. En gebruik de notities in het klasnotitieblok bij groepsopdrachten. Wil je meer weten over effectieve didactiek en de rol die ICT daarbij kan spelen